Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag voor de vijfde of vierde keer uh, deze petten, uh, die petten um, testen. Ik ga namelijk mijn brief eigenlijk Tien keer hier, hier uh, laten spelen. En dan weg, en dan weg, en dan weg. Dat is weer helemaal duizelig. Ik zal even erbij pakken. Oké, dan gaan we beginnen. Oh ja, en we kunnen echt nog meer mee. Oké, ik weet niet zeker, maar ik kan denk ik mijn broer. Ik kan denk ik mijn lievelingsbroer zijn knuffelen bespelnen. Dat Ze echt gaaf deze hele krijgt. Die haar lopen. En ik ben weg. Wow. De is je weg. Ik ga mijn broer niet over de aanhaken. Oh, oh oh. Oh dat ben je straks anders. het soms kan ik niet heel goed spouwen. Ze is het bij soms een foutje. En hoe voelt het dan niet in het kader te spouwen met te zijn? Zo kut als En dan straat wordt zijn. Ja. kunnen ben dat te Nou, ja, wil je nog een video zien? Like dan. En kist dan deze video. En abonneer ja. op mijn kanaal. Like. like. Abonneer.